Ik begon de dag op weg naar een barbecue waarvoor ik was uitgenodigd. Yo, jongens. Op lieve Lucas. Oh, oké. Okay. Na een heerlijke maaltijd had ik afgesproken met Siebe aan de kerk. Dan heb ik een kaarsje aangestoken. Voor iedereen zijn uitslag, zodat het goed gaat zijn. Als jij door was dit jaar, is het door dit kaarsje. Na het bidden voor een goed rapport ging ik naar het skatepark. Ik ik ben van die Waarom heb ik je nieuwe ukulele gekocht? Omdat fucking noze, hij heeft mij gestolen van mij en dan heb je die achtergelaten op de dak van je maar auto. En dan heeft die mama ermee weggereden en toen was hij weg is schuld. Maar je hebt een nieuwe. Toen had Asante een geweldig idee. Ja, als Lucas deze kickflip van de Latchland, krijgt hij van mij op deze 5 gratis drankkaart. Ra ra ra, wat gebeurt er? Fuck! Drankkaartje! En ja hoor, op de 5 was hij mij een drankkaart verschuldigd. Hey! Na het geweldige feest van Lil Kleine gaan we nu huiswaarts. Oké, okay, we gaan. We gaan. Dag. Nu kijk eens thuis. Shout-out naar mijn mama.